Zo, die hangen erop. De oude en de nieuwe. En een liksteen. Mijn de liksteen is een beetje verstopt. Die gaan nooit patten. Ah, zo moet het kunnen. Zo is het goed. Het is nog een beetje modderig. Maar het regent gelukkig niet. Het is wel heel grijs. Hé hey Roosje, oh, ben je die van Joyce aan het stelen? Oh Roosje, oh, nu gaat hij van Blackjack ook. Nou, ze hebben nog een goede kans gehad om te eten. Hé, hey, Blackjack, kom met Joyce! Kijk eens, Joyce! Goed zo, Joyce! Moet je wel staan zijn, Joyce, anders pak ik hem af. Oh Blackjack! Goed zo, Joyce! Oeh, ja, nu heeft Blackjack het. Hé, hey, Joyce, ik denk dat hij leeg is, Joyce. Zal... oh, het de... klinkt alsof er nog in zit als die niet ligt. Oh Joyce, oh Joyce, rustig Joyce. Ja, die is leeg. Er zit niks meer in. Joyce. Hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack. Joyce, hou eens even op. Ja, die is ook leeg. Hé hey, Roosje. Hé hey, Roosje. Goed zo, Joyce. Kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce. Ho, oh, Joyce. Dat is maar goed, Joyce. Oh, Roosje heeft ook gewoon een stuk loof. Oh, Roosje. Goed zo, Joyce. Oh, Blackjack eet een bak van, van Roosje leeg. Is dat goed, Rob, Blackjack? Nou, als ze zo leeg natuurlijk. Ja, dan maakt het niet uit. Leeg is leeg. Hé, hey Roosje! Oh, Joyce! Kom maar, Joyce! Ja, er zit niks in, Joyce. Alleen een beetje smaak. Oh, Joyce! Oh, Joyce! Ik leg ze naar buiten. Hé, hey Roosje! Hé, hey Roosje! Wat is een bloem? Oh, Joyce! Kom maar, Joyce! Kijk eens, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Dat smaakt goed, Blackjack! Hé, hey, Joyce. Oh, Nabel! Ik wil er even langs, als het mogelijk is. Hé, hey, Roosje! Oh, Roosje!